Heb jij twee voorbeelden voor de luisteraar uh, die inspirerend in kunnen werken, dat je denkt dat zijn handige tips en trucs als je een begin wil maken met een duurzame kledingkast? Ja. Um, nou, als eerste denk eens na, kan ik het ook tweedehands uh, vinden? Ik, bedoel, ik koop alles tweedehands en ik vind eigenlijk ook alles tweedehands. En uh, ja, dus meer mensen zouden dat volgens mij kunnen doen, want er, is zoveel, uh, er zijn zoveel spullen op de wereld. Er is ook echt wel iets bij wat jij no. nodig hebt. En het uh, tweede is, uh, als je dan iets koopt, een nieuw of tweedehands, uh, ga je dat kledingstuk ook dertig keer dragen. Dat is een soort uh, gemiddelde, wat, uh, nou ja, wat aangeeft dat je je kledingstuk ook goed, goed gebruikt. Want gemiddeld gebruikt een Nederlander een kledingstuk maar vier keer.